Ja, dat kan. Uh, hè, als je nou denkt, zo'n traject is niks voor mij of uh, ik, ik zie dat nog niet zitten, dat soort, uh, dat soort opdrachten. Helemaal geen probleem. Uh, ik ben natuurlijk ook gewoon nog fysio en therapeut En daar kan je ook altijd een afspraak maken. Uh, hè, dan kijk we gewoon op, op de, de reguliere manier naar, jou, uh, naar jouw klachten. Dat is geen enkel probleem. Nou, als je nou geïnspireerd geraakt bent of nieuwsgierig bent naar wat ik voor jou kan betekenen...